Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Uh, vandaag wil ik graag uh, vertellen dat ik een nieuwe uh, kaarten, orakelkaarten set in huis heb, namelijk de, uh, de Spirit Animal Oracle. En uh, ik zal even een aantal uh, kaarten laten zien van dit orakel aan jullie. Dus. Uh, hier heb je een prachtige pauw. De uh, papegaai. Een spin. Een zeester. Zoals dat jullie kunnen zien, zijn het echt prachtige afbeeldingen. Ik vind ze echt heel erg mooi gemaakt. Het varken. De chameleon bij. Een kikker. Flamingo. vlinder. Het zijn echt zo mooie afbeeldingen. Een valk slang antiloop anti nog <laughs> die deze zomer trouwens ook heel erg actief is ehm um. Of nee, het is eerder een, een wesp, denk ik. Ook een beestje dat ook heel erg uh, actief is uh, deze zomer. Waar ik niet zo'n fan van ben. Maar ik denk dat de meeste mensen dat wel niet zijn. Olifant. Bever. Echt prachtige kaarten. Ik ben echt helemaal dol op deze set nu al, omdat ik dit zo'n prachtige kaarten vind. Een prachtige leeuw. Een vleermuis, een paard, een van mijn lievelingsdieren. Ik ben echt dol op paarden. Een wolf. Nog een zeer van mij. Kat. Heel mooi getekend. Heel erg mooi gemaakt. Ja, het zijn wel heel veel kaarten in dit orakelset. Het zijn er echt heel erg veel. Zoals dus jullie hier wel kunnen zien. Zal ik wel even bezig zijn, voordat ik ze allemaal gehad heb. Een prachtige dolfijn. Een giraf. De kraai. Een van mijn lievelingsdieren. Een van mijn lievelingsvogelsoorten. Die uh, hoor je hier heel veel. En uh, buiten hoor je die heel veel. De uil en de kraai hoor je hier het meeste. En de kraai is sowieso wel een van mijn lievelingsvogels. Ik vind het echt een prachtige dieren. Een panter. Ook een heel prachtige katachtige soort. Een duif. Een mier. Hm. Walvis. Een vos. Ook een dier waar ik eh, heel erg dol op ben. Dat ik een, een van mijn favoriete soorten dieren. Een prachtige dier. De vos vind ik. De uil die je uh, hier heel vaak hoort hier in de huls De het otter, het konijn en dan zijn we rond. <lacht> heb je ze allemaal gezien? Het zijn echt prachtige kaarten zoals dat jullie zagen. Ja, <lacht> ik ben er heel erg blij met dit nieuwe orakelkaartenset en ik ga er zeker nog wel mee werken. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefst van mij.